Een ontzettend goede morgen lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Uh, Jens, dankjewel. Motivatie, vijf rondjes. Vandaag helemaal gelukt. Dankjewel jongen. En nog iets, ik kreeg een opmerking van iemand uh, dat ik uh, niet veilig aan het auto was. Want, wat vergeet ik namelijk iedere zondag? Mijn gordel. En terecht rechte opmerking, moet ik niet doen. goede voorbeeld geven bij deze. Dan nog iets. Vandaag uh, heb ik mijn uh, nieuwe oortjes uh, getest. Of getest, in ieder geval. Uh, die heb ik uh, gisteren uh, gekocht. En uh, ja, ze voldoen. Ze voldoen, ze vallen er niet uit. Lekker, misschien mede daardoor dat ik nou die vijf rondjes heb gemaakt. Maar dat geeft niet. Dat is lekker. Zo. Zondagmorgen. Gisteren was wedstrijd van de meiden afgelast. Ik had tot uiteindelijk te weinig. Wat zieken, wat afmeldingen. Uh, ja, dan, uh, dan moet je een keuze gaan maken. Het was bekerstrijd. Dus uh, ik heb hem eruit gegooid. Helaas. Maar het is niet anders. We hebben wel al nieuwe data's gekregen waarop we de inhalen moeten of kunnen plannen. Dat gaan we nu eventjes bekijken. Het zijn natuurlijk allemaal door de weekse dagen. Dat is natuurlijk wel heel vervelend, maar goed, daar wist ik van tevoren. Dus nu moet ik met de dames gaan overleggen welke datum nou we gaan prikken. Dus, uh, tot op vandaag uh, ook nog steeds de wedstrijd. Uh, en jullie gaan naar ABC. Helaas zonder publiek. Maar goed, regels en regels, zijn ze nog altijd. Oké, okay. ik ga er niet veel over uitweiden. goed, uh, uiteindelijk toch nog best wel een leuk dagje. Ondanks dat het wat, wat, wat, wat, wat heilig is. Uh, de zon schijnt niet, maar het is, uh, het is te doen. Om te lopen in het bos, het is te doen. Dat is goed, goed werk. Oh ja, en als we vandaag winnen, dan doen we goede zaken bovenin. Dan gaan we de goede kant op weer. Ja. Onderstaan we in de zusaten? Wat, wat, wat, Ja, matig slecht, nou ja, matig. Een beetje pech hebben. een Beetje gestart, slecht start. We krabbelen op. De Besuur, blessures binnen het team worden minder. Uh, dus we krijgen weer, uh, weer wat meer uh, spelers op de reservebank. Vettere spelers. Dat is alleen maar gunstig. Alleen maar gunstig voor het team. Het is natuurlijk moeilijker voor de trainer. Maar voor het team wordt het uh, gunstig. Dus ja, voor de rest uh, van de week uh, ja, niet zo heel erg veel uh, beleefd. Natuurlijk gewoon uh, met werk. Dat was wel uh, erg druk. Uh, natuurlijk merken we dat er, uh, dat er uh, uh, veel, voor veel zaken weer gebruik gemaakt wordt. Scholen die open zijn, uh, bedrijven die volop draaien. merk op de weg, merk in het verbruik. Zoals dus we weten ik zit een beetje in de sanitair zeg maar in de wc-papier en dat soort zaken dus uh, ja hoog verbruik mondkapjes natuurlijk weer nou dat uh, verdelen we ook in <coughs> we worden weer uh, massaal verkocht dus ja dat is een beetje uh, uh, toch wel een beetje een raar weekend sport, als je op de zaterdag dat je met het team uh, uh, gaat sporten. Tenminste uh, valt het voetballen en, uh, en dat gaat dan niet door. Dus, dat is toch anders, een heel ander uh, weekend ritme krijg je dan. Dan ga je dingen anders invullen. Oké, okay, ik ben gisteren natuurlijk nog wel naar de verjaardag van mijn, van mijn zager uh, geweest. Maandag, of afgelopen zondag, ja, vorige zondag. Ja, het was druk, druk, druk. Dus toen zijn we gisteren maar eventjes geweest. En het was ook eventjes gezellig. Nou. We zijn weer thuis. Dat was weer een kort stukje. Oh ja. Eh, overigens ben je natuurlijk wel aan het bedenken, omdat ik natuurlijk. Uh, niet gevaccineerd bent, moet ik normaal gesproken een QR-code hebben om uh, te, kunnen gaan, uh, te kunnen gaan sporten. Of een uh, testbijs. Uh, om binnen te kunnen komen. Nou, ik, uh, ik ga niet iedere keer uh, een testbijs uh, halen om te, te kunnen gaan sporten. Dan had ik me zitten bedenken, we hebben bij de EGS natuurlijk een hele mooie powerhill. Er staan ook wat attributen bij om, uh, om daar te kunnen trainen. Want er is uh, een uh, jongen van de club die doet daar een beetje uh, als personal trainer uh, dit jaar mensen uh, begeleiden. Zo, waarom zou ik dat zelf ook niet kunnen doen? Moet ik daar eens nog even uh, afwachten, even kijken. Die gaan bekijken of ik dat op een zondagmorgen kan combineren met, uh, met dit. Met hardlopen. En dan natuurlijk het voetbal erachteraan. Want ja, het, we moeten wel uh, weer naar de hele andere kant van Graven uh, rijden om daar te komen. Maar goed, dat is een zorg voor de andere keer. Um, ja, een beetje een, een ware zondagmorgen, nu. Omdat ik natuurlijk over uh, gisteren niks te vertellen heb. Met betrekking tot, uh, tot, uh, tot het voetballen. En uh, ja, we zien wat er komen gaat vandaag. Oh ja, uh, vanmiddag natuurlijk uh, Max Verstappen. Dus, uh, we kijken tegen de tijd dat deze dag op, uh, op uh, YouTube uh, verschijnt. Heeft hij al gereden, dan is de uitslag natuurlijk al bekend. Maar uh, dan nog zou ik zeggen, Max, thumbs up. Succes. Het gaat je lukken vandaag. Zoals wij ook. Met Juliana. Het gaat ons lukken vandaag. Vandaag moeten we gewoon die, uh, die punten pakken. Drie punten thuis tegen AWC. Wordt lekker. Ik zou zeggen, een fijne zondagmorgen nog. Uh, also, dit, uh, nou, deze was iets minder leuk dan de andere keer. Maar goed, het maakt niet uit. Het kan een keer gebeuren. Ik zou zeggen: in ieder geval, blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op dit kanaal. En dan uh, zie ik je de volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen: ciao!